Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Een aantal weken geleden hadden mijn nicht en ik besproken om iets leuks te gaan doen met elkaar. Weer dus, want ik ben met haar ooit in Maastricht geweest. Uh, oh, toen kreeg ik dit niet meer los. Ah! En uh, zo is het ook het poosje in mijn uh, agenda gestaan. Iets leuks doen met Bianca, want zo heet mijn nicht. Uh, en op een gegeven moment stelde zij voor om naar Hellevoetsluis te gaan. En ik ben een beetje gaan zoeken. En toen vond ik uh, in Briele dat je met alpaca's kan wandelen. Dus dat heb ik voorgesteld. En zij zegt, leuk, dat gaan we doen. Ik heb mijn wandelschoenen aan, want het is een wandeling van twee uur. En ik heb mijn vlog t shirt aan. Lieve mensen, de vorige keer was de sh het shirt te klein. Dat was bij uh, het BOF-festival. Toen was hij een soort van uh, krap. Dus ik dacht nu: ik doe en een herenmodel en een wat groter model. En nou is hij dus te groot. Dus drie keer in scheepsrecht. Ik ga hem nog een keer bestellen. En dan moet het goed zijn. Goed, het belooft mooi weer te worden. Ik dacht dat ik de, het adres erin had gezet. De alpaca familie woont in Bollardsdijk 17B Brille. Daar gaan we Google Maps aan zetten. Auto 38 minuten. Start je maar. Ja. Ik ga rijden, ik zie jullie daar. Sla rechtsaf naar de Bollaarsdijk en je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ik ben uh, veilig geland, <laughs> als een van de eerste. Het kwart over negen, om tien uur begint het, maar ik heb met mijn nicht om uh, uh, half tien afgesproken. Een beetje kunnen kletsen nog uh, voor die tijd. Kijk, de vlaggen staan net buiten. Ik was er net voorbij gesjeesd, Toen stonden de vlaggen er nog niet. Want ik zag dat ze ze net uh, buiten had gezet. Maar uh, moet je nou toch eens kijken hoe lekker dit is. jongens we hebben goed weer we hebben goed weer goed weer weer ik heb trouwens mijn wandelschoenen weer aan de wandelschoenen waar het in mijn ogen allemaal mee begon dat ik pijn in mijn heup kreeg maar ik hoop uh, dat ik daar vandaag geen last van ga krijgen want het is weer sinds lange tijd dat ik een aardig stuk ga wandelen dus op hoop van zegen gaat het goed ik heb wel pijn pijnstille bijna maar Hopelijk heb ik het niet nodig. Nou, we wachten even van de omgeving genieten. We met tweeën wandelen. Ja. Michelle, help je wel even verder? Oké, okay. oh wat leuk. Yes, met z'n tweeën. Ja, we staan erop. Goedemorgen. Wauw, fantastisch dit. Mocht u nog naar het toilet uh, moeten, dat is achterin waar het licht gaat. Ja. Uh, en wandeling is twee uur onderweg komen we netjes negen. dan zou ik zeggen, kijk gerust even rond en uh, ja. beginnen gewoon als iedereen aanwezig is. Ja, snap ik. Ja. Leuk, dankjewel. Oh, dit zijn alle namen die nog geboren moeten worden of? Uh, nee, die andere. De, de linkerkant zijn de namen van moeders. In het midden staat de data van wanneer ze geboren zijn. Behalve Nicky en Inti, die zijn die dag uitgelijkerd. En rechts staan de naam van de kleintjes. Oh wat leuk. En dan, het zijn er zo... nogal wat? Goh! nog twee. Oh, zo wat groot. Mm. Geweldig. En ook een paardje. Oh jongens. <laughs> Dit is zo leuk. Oeh. keus genoeg zeg ik kijk nou oh. hier is een kleintje hallo kleintje nou, die is al uh, aardig in beweging, die doet de warming up. En met hoeveel man zijn we vandaag? Vandaag, deze ochtend, zijn we met 17 mensen. Oh, 17? En dan hebben we hebben elf dieren bij ons. Oh, zo, dat zijn er veel alleen. Ik werk hier, maar uh, zeg maar mijn baas baas, die is dus zijn boerderij. Ja, oké. Okay. En huis is hiernaast, zeg maar. Ah, oké, okay. <coughs> ja. Goh. Dat is nog eens leuk werk, dit? Ja. Oh, fantastisch. Oh, kijk. Ja, dit is toch leuk. Nu heb ik bij de Apenhul natuurlijk een klein... Uh, want ik was vorige week bij de Apenhul. Ook weer iets met dieren. Daar heb ik een kleine souvenir meegenomen. Dus eigenlijk vind ik dat ik hem hier ook eentje mee moet nemen. Dat ik hier ook een uh, souvenirje mee moet nemen. Dat vind ik. Kijk, want dit is toch... Och, dat is zacht jongens dit. Lieve mensen, ik wist niet... ...dat de vacht van de alpaca zo zacht is. Goh. Echt belachelijk. Daar word je toch vrolijk van, van dit? Ja. En hoe lang doet u dit al, want dit is van u? Ja, samen met eh, mijn vrouw doen we dit. We hebben al 12 jaar alpaca's. En het wandelen doen we nu vijf jaar. Dat is waar we succes denk ik, 17 uh, personen vandaag. Oh, dat zijn allemaal drie, hè? Normaal? Ik zeg, we hebben drie wandelingen vandaag. Zo. Oh. Leuk. Echt heel leuk. Dus we hebben er. Even vandaag. 17, 15 en 16. Dus dat is drie keer 16. <laughs> nou, dat is 48. Normaal lopen we vier wandelingen op de zaterdag. Maar mijn vrouw is weg met. Uh, want je hebt in helft de vestingdagen. ja En daar staat ze met een kraampje met allemaal alpaca wolle producten. En... Ja, ik, ik heb net gevoeld, ik wist niet dat het zo zacht was. Ja, ja. En ze hebben uh, ja, heel veel kleding mee en sokken en dingen. En ook drie dieren. Oh, fantastisch. Staat ze twee dagen op uh, de vestingdagen. En hoe bent u erbij gekomen om dit te gaan doen? Uh, ja, of? Hobby? Begonnen ja, dat als het was... hobby? Ja. Twaalf jaar geleden met, uh, met acht dieren gekocht, dat was toen al een grote instap. Ja. En uh, ja, dan uh, eerst deden we alleen fokken en shows lopen en aan de hand van resultaten op de shows kan je dieren verkopen, dekkingen verkopen en uh, ja, vijf jaar geleden is het eigenlijk wel schijntje begonnen. Jullie gaan we ook eens gaan wandelen met die alpaken, we wisten dat het gebeurde. Ja. Nou, en dan zie je pas in wat een mooie route dat je hebt en een mooie situatie. Ja, ja. Maar dit is, ik neem aan dat dit niet altijd is wat u gedaan heeft. Nee, nee ik had hier een glastuinbouwbedrijf. Een glastuinbouwbedrijf? Ja, hier okay. stonden kassen. Dit, dit, dit, dit pad was het middenpad van het waarhuis. Ja, oké. Okay. Het stond 13.000 meter was. Nou, dit is wat anders. Maar ja. dit uh, lijkt mij ook veel leuker dan glas. <laughs> nou, zeker nu met die energie. Ja, nou inderdaad. Er zijn gewoon bedrijven die, die leggen aan leeg. Ja. ja. Hello. Kom, aan het werk. Je zit in de eerste shift, zegt hij. Hallo jongens. Hoi. Hallo, Lippi. Welke is Jupiter? We dus kunnen je, je beschouwen van de Oh god, die is echt leuk. Die. En welke is uh, Jupiter, ga je nou? Of kon je dat niet vinden nog? Ja, ja. Ik sta het even te kijken. Oh, is... oh, echt? Oh, hier. Dit is Jupiter. En wat is er speciaal naar Jupiter? Nou, we hebben net uh, sokjes gekocht. pantoffeltjes ja. die gemaakt zijn van zijn haar. Oh, dat is grappig. Daarom. Oh, sorry. <laughs> dus vandaar dat ik dat graag wilde weten. Daar gaan wij mee wandelen met die. Ja, ja, dat Ja. Juppie, juppie. Ja, super zacht, man. <laughs> ja, nou je hebt daar een uh, souvenirswinkeltje. Ja. Nou, moet je die, die haren eens voelen? Dat is echt fantastisch. Ja, ik heb alpaca's slof thuis. Echt? Ja. Ja, die zijn ook goed heet. Die is echt zweetvoet in. Ja, nou, dat is ja. te warm. Ze ja. zijn ook in de vorm van alpaca's. Oh, wat leuk. Ja, daar ben ik obsessief met deze beesten. Ja, oh, zover was ik nog niet, maar misschien gaat dat komen na vandaag. Mijn naam is Vaas en dat is Michelle. Michelle die gaat straks mee met jullie met de wandeling. Michelle weet heel veel van alpaca's, dus heb je vragen, dan kan je die gewoon uh, onderweg uh, beantwoorden. Ze zal een aantal keren stoppen, stopjes maken, uh, vertellen over de dieren. En uh, ja, ook voor de foto's te maken. Ja, uh, zeker het eerste stuk dan. Uh, Zeggen de dieren van oké, okay, jij wil foto's maken en ik wil eten en dat duurt heel lang. Maar op een gegeven moment moet je toch zeggen van kom op en we gaan verder. Want ja, anders komen jullie niet verder hier als de brievenbus. En eh, ja, dan eh, wordt het een lange wandeling hoor. Ja, Wil je een alpaca aaien, dan moet je dat aan de hals doen. Aan de hals of op zijn schouder, niet op zijn kop. Dat ziet hij niet aankomen, ze hebben een beetje een petje voor, eh, tegen de zon. En eh, ja dan eh, krijg je gewoon een schrikreactie. En schrik er één, schrikken ze allemaal. Waar je ze zeker niet moet aaien, is in de buurt van de staart. Ook MeToo is een dingetje bij de alpacas. <lacht> en uh, hun uh, lossen dat zelf op. Ze trappen eerst achteruit. En ze schoppen jou precies op je scheenbeen. En bij een klein kind zou dat op de poststreek wezen. Dus dat wil je echt niet hebben. En, uh, ja, en dan kijken ze eens achterom van wat heb ik nou eigenlijk geraakt. Op de vraag uh, spugen ze dat eh, nou, een alpaca die eh, spuugt niet zoals een lama. Een lama komt op je aflopen en flats uit het niets vandaan niet. Eh, bij alpaca's is het vaak mooi voorbeeld gelijk. Is het vaak een conflict van de dieren onderling. En eh, dat kan al bijvoorbeeld wezen als dit lijntje over de rug gaat van een ander dier. Ja, dan uh, voelt hij dat dan niet lekker en dan lost hij dat gelijk zelf op. En dan is het tegelijk een tuf. Eerst is het eventjes een uh, waarschuwing uh, van alleen luchtverplaatsing. En misschien net een vers grasje erbij. Haal gelijk die dieren uit elkaar, want de volgende reactie is dat hij dan meer gaat geven. Dit is een reactie van een andere appakka, Ja, Ja, ja. oké. Okay. Dus uh, ja, en sta jou nou net. Uh, in de vuurling, daar sta je op het verkeerde moment, verkeerde plek eigenlijk. Dus ja, dat moet je zien te voorkomen. Dus als je dat merkt, haalt ze uit elkaar. Ja, als je een, eh, onderweg wordt ook aantal keren gestopt om uh, foto's te maken. En uh, ja, wil je een foto maken, uh, je kan ook een selfie maken. Je houdt hem gewoon een beetje kort. En zo kan je de selfie maken van. Uh, dit is uh, Black Velvet. Kijk heel eens. Kijk heel boos. Niet als ze naar luisteren, want uh, ze leven gewoon in hun eigen bubbeltje. Maar het is gewoon voor jou dat je zegt van, joh, ik heb uh, met uh, Black Velvet gelopen. En uh, misschien dat je hem later nog eens een keer op Instagram of Facebook nog eens tegenkomt. Ja, leuk. Bij ook. zo. Het is ook niet de bedoeling dat je heel de hele tijd met hetzelfde dier loopt. Wissel eens een beetje, want ja, de, de, de mensen willen wel eens uh, met een witte op de foto. Of weer eens een bruinje, Of uh, ja, zo... Uh, ja, die grijze is ook altijd wel uh, leuk om op de foto te nemen. Mag je hem ook zelf een naam geven? Ja, want ze luisteren er toch niet Kijk, Ik, ik wil net zeggen. Maar Kijk, uh, Leonardo gaat mee en die heet gewoon hier in de volksmond Leo. Bijten de, dus... de alpaca er gevraagd? Uh... Nee, nee. Een uh, alpaca die heeft alleen ondertanden. Onder, onder heeft hij snijtanden. Hij heeft wel onder en boven kiezen, maar boven heeft hij een kibbel. Dat is gewoon een verhard gehemelte en daar snijdt hij het gras op af. Je zal zien, een alpaca die loopt de hele tijd te snipperen. Hij is niet nee. zoals een koe dat hij in één keer zijn tong erom kan slaan en in één keer een hele hap nemen. Het is gewoon uh, snipperwerk, vandaar dat wij ook zo'n mooi uitje uh, hebben. Zo mooi, uh, zou zo kunnen wel. dienen voor een voetbalveld. Ja. Yeah. <laughs> Nou, we hebben nog maar dit stukje gelopen. Dus nu is het wachten totdat de alpaca's uitgegeten en gescheten zijn en dan gaan we door. Oh, hi. Gooi je haar los, maak me gek. Oh, oh. Dat leek er wel op, ja. Hij denkt, hey, grijs, dezelfde kleur. We zijn twee uur verder, nee we hebben nog lang niet. We gaan nu naar de vesting hè? De Stadswal van Brielle. van de Goeie vraag. Nee. Oh, we kunnen niet zwemmen. Dus ik, we gaan niet het water in vandaag. Sla mee boven. over. Die bol nap wordt net spons. Oh ja. Ja, logisch. We hebben al al twee die hier in het loods zijn gevallen. Oh echt? Ja. Oh. En toen? Ja, we hadden geloofd dat we de touwtjes op pas hadden en ze vieden niet helemaal ik voelde ze makkelijk op te trekken. Oh, we gaan een stukje weg, hè? Kom! Kom maar hoor! Ja. <laughs> Jupiter! Jelle zegt dat dit de brullenbak van de groep is. Nou, uitvinden? Hier. Kom maar zo. Kom deze kant. Ik heb hier nog in de aanbieding. Kom maar. Ja, ja, ja. Kom hier. Hier heeft het schelen. Oh ja, lekker eten hoor. Hoppakee. Oh ja. Oh yeah. Kom hè? Niks van de hand. Trust me. <laughs> Dit is echt mooi. Helemaal één met de natuur. Met plekveld dit Deze jaar. <lacht> Mooie blauwe ogen. Kom eens hier. Hallo. <lacht> <lacht> Hoe heet deze? Oh, dat is Tigo. Oh, ja. Hi, Tigo. Dan ben ik Tigo aan het uitlaten. <tot> <lacht> Zo, we zijn weer terug waar we begonnen waren. En hier staan ook tafeltjes waar je eventueel kan lunchen. Die kan je erbij bestellen. Of je kan het gewoon zelf meenemen. Maar ja, het was een fantastische dag. Ik heb genoten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei!